Zo, goedemorgen mensen. Uh, vandaag gaan we beginnen met iets moois. Uh, nee, nee, niet iets moois, uh, iets leuks. Straks trouwens. Uh, ik ga een uh, smaak challenge of een proef challenge doen. Met, uh, met op, uh, even, even meekomen. Kijk, met die twee dames. Die hier nog liggen te maffen. Oh, even goed met die twee. Daar gaan we straks een hele leuke challenge mee doen. Zoals ik al zeg, een proefchallenge. Uh, ja, allerlei gekke dingen gaan we ze laten proeven en dan kijken wie het, uh, ja, het beste kan raden wat we dan uiteindelijk hebben. Uh, ik ga straks nog eventjes, uh, even naar mijn moeder. ik uh, heb ik jullie ook al een keer uh, verteld. Mijn moeder die uh, zit in een verzorgingshuis. Sinds uh, uh, november vorig jaar dus die ga ik dadelijk even bezoeken en uh, boodschap brengen dan gaan we daarna uh, ik denk ergens zo uh, pff, ja, pak ik een beter nu over 11, 12 gaan we naar de challenge dus uh, dan zie ik jullie ja, Ben je ook terug of zo? Nee. Ik heb een pijn gedaan. Jij ja, mag ook. Ja, leuk voor jou. Wow. Nou, die uh, tweede nacht uh, hebben we vannacht dus uh, hier geslapen. We uh, gaan zo meteen de challenge doen. Die uh, waar, ik, uh, waar ik straks al gehad. Um, ik heb al uh, een kleine voorbereiding uh, getroffen. Die... Uh, dat is, is ditte. Dit zijn de bakjes. Nu nog leeg. En dit zijn de bakjes. Alles, alles staat. Uh, we gaan hier de, de challenge doen met uh, Evie en met Fabianne. Hi mensen. Uh, je was zijn het te zwaaien. Uh. Ik ben er met naar mezelf even opnemen. Uh, met de uh, Dunker erachter. Nu een cameraman erbij. <laughs> moet wel proberen, moet wel doen. Uh, even niet op de deur letten. Die moet ik even uit, uh, eruit knippen. Dan uh, komt het helemaal goed. Uh, we zijn net bezig opnieuw dingen letten. Uh, ik heb in ieder geval vast het een en ander klaargezet. Aan de producten. Ik ga het beeld even omdraaien. Ik ga kijken. Dit zijn de producten. Uh, ik ben wat vergeten om te halen. Dat is doorgekrast. Heb ik vervangen of hebben we vervangen? De uh, challenge, de proefchallenge met Fabienne aan de uh, linkerkant en Evi aan de rechterkant van de tafel ook, ook precies. Okay. Zoals de lijst er is, dat is een toeval, dat was niet zo gepland, maar dat komt zo uit. En dan heb ik hier de schaaltjes met de producten, dat hadden jullie net al gezien. Even Als het goed is. Eight. Wat is uh, de uiteindelijke uitdaging? De uiteindelijke uitdaging is dat de dames zometeen een nummer gaan noemen. 7 uh, stuks van de 15. Uh, het moment dat zij een nummer hebben opgenoemd, gaan we er niet meteen beginnen. Uh, we laten ze eerst de nummers kiezen. Uh, ik heb één bonusnummer. Mocht dat nummer dus uh, dan niet gekozen worden en het uh, wordt daar een uh, gelijk spel, dan uh, is het de bedoeling dat, uh, dat ze alle twee tegelijkertijd dan gaan proeven. En degene die dan als eerste uh, het raadt, die heeft dan uiteindelijk gewonnen. ...mocht er een uh, gelijkspel uitkomen. Dus, uh, wat gaan we nu doen? We gaan nu doen dat uh, Fabienne mag beginnen met nou, het nummer noemen. Ga ik uh, dan op de lijst noteren. Weet je dat ik een mijn parkbanker ben? Nou, China, dat ik meteen diegene pak ja. waar ik denk dat, hoe ik wil reageren. Oké, okay, nou kies je zeker. Nou, uh, Fabienne, welk nummer kies je als eerste? Uh. Maakt niet uit. Het is van 1 tot 15, al begin je bij, uh, bij je. Likke, uh, als jij lacht, dan is het degene die jij bedoelt, toch? Nou, dan moet ik denk ik niet lachen. Nee, maar juist, ja, want dan weet ik dat. <laughs> <laughs> okay, ja, 6. Uh, nummer 6. Uh, <laughs> nee! <laughs> Fuck! Nee, ja, maar dat kan ook. Evi, wil ik nou kies jij? Nee, nou, ik, nou, ik wil dit niet meer. Pff, ik kies nummer 1. Jij kiest nummer 1. Jij kies nummer Oké. Okay. Okay. Dat bestaat niet. Dan, Fabienne. Ja. Welk nummer kies je nog meer? Oh mijn god, één. Nee, nee dat kan noem, niet. Uh, ik bedoel twee. Nummer oh. twee. Oké. Okay. Evi. Ik kies tien. Nummertje tien. Uh. Zo, Evi. Fabienne. Ja. Welke nummer zeven. Nummer zeven. Nummer zeven. Ja. Ook lekker. Nee. Ik, word... uh, ik, nummer ik wil... Nummer immer... Evi. Uh, twaalf. Nummertje twaalf. Is dat is oh. vies. Yes, yes, yes, Yes! Uh, Fabienne? Yeah. Well, oh, ja. Welke nummer? Oh, 8. Nummertje 8. Ja, Evi? 13. Nummertje. Nee, der... shit, dat is het ongeluksgetal, getal, hè? 13. 13, <laughs> ja, ja. it will be. Fabienne? Ja. Welk nummer? Wat hebben we nog meer? Uh, we hebben nog 3, 4, 5. 4, 4. Dus we hebben nog over 3, 5, 9, 11, 14 en 15. Uh, 15. Ik wist het dat jij die zou doen. Hoezo? Gewoon. Zou jij hè? Ja. Welke heb jij nog? 14. Nummertje 14. En uh, dan hebben we Evi nog. Ik wil nummertje 9. Nummertje 9. Oh. We nou, hebben Fabienne nog, we hebben nog uh, drie, vijf en elf Dat is oneven Bij toeval allemaal, ja Ja, maar dan met die bonusronde Dat maakt dan niet uit ja. dus je... maar doen we, Omdat het oneven is, doen we dan toch eentje dan als bonusronde? Nee, nee oh. doe... je moet er nog eentje kiezen Ja, uh... Nee, en drie bedoel ik Nummer drie Evi. Ik kies Ik Voor jou lachen, Duncan. Ik kies jou. Oké, okay, dan uh, blijft nummer 5, blijft over. Dat is uh, het bonusnummer. Oh my god. Nou is het uh, volgende. Uh, hoe krijgen we het nou bij jullie uh, monden? Uh, Duncan. wil je even helpen? We beginnen het lijstje dan wel gewoon van bovenaf aan. Dus uh, uh, Fabian heeft net begonnen kiezen. Zullen we dan gewoon doorgaan met. Uh... Ja, ik zou dan... Ja. Gewoon oh, bij uh, Maar gaan we dan met Fabienne beginnen okay. of gaan we met Fabienne, Evelyn. Evelyn. Fabienne, Fabienne, Fabienne, schaar. Ja, hoe moet ik? Ja, ja. Kijk, okay, okay. steen, papier, schaar. Hoe staat het? Fabienne heeft verloren. Nee, ja. echt? Ja. ja. Ben je, je allemaal zijn? Ja, al papier en zij als schaar. Nee, dan Klopt. moet jij beginnen. Dus, uh, oké, okay. Fabienne begint met uh, steen, papier, schaar, hebben Fabienne verloren. Oh. Dus die gaat beginnen. En dan beginnen we gewoon het rijtje van bovenaf. Ik weet niet wat het duidelijk is. Ik heb aangekruist. Wie, Wie wat heeft? Nou, dan gaan we beginnen. Nummertje 1 nee, voor toch? Fabienne. Oh, nee, ik wil niet. Nee, ik weet toch? Mond open. Nee, ik wil niet. Hond. Kom Fabianne. Mm -hmm. Doe je mond gewoon open. Nu je mond open. Fabiana, ja. <tiezen> <middels> nee, <pak> je pak ook even voor mij. Wat is er nou? Ik weet het niet. Ik denk dat ik het weet. Maar ik denk het niet. Nou, weet je maar het al, ik ik niet, Fabienne? Op, ik kom niet op de naam. Nee, je moet toch een nachtgoed doen. Ja, maar ik kom niet op de naam. En dan zeg je maar iets anders. Wat denk je wel? Wil je nog een beetje proeven? Nee! Nee! Ja. Niet mogelijk, hè? Nou, zeg maar iets, wat is het? Als dus is niet raad, heb je sowieso geen punt. Ja, ik zou gewoon misraaien. Tabasco! Wat? Tabasco? Ja. Nee, fout. Weet ik, denk ik. Evie! Ja? Jij krijgt... Ja, we wat te drinken? Hm, wat moet het als staat, fik? Er staat voor je. Nee, niet kijken. Ik kijk niet. Laat dat doekje nou eens omlaan. Kijk, maar dat doekje zit zo en dan is het irritant. Nou, denk... ja, jouw beker staat ook al klaar. Ah, Evi, ja, jij bent aan de beurt. Ja, uh, goed, uh, Evi krijgt uh, haar eerste. Proef. Oh, het zit ook op mijn kin, allemaal hè? De spul. Ew. Eeeuw! Is het pittig? Dit is. Hè! Hey, is het pittig? Dit is zeg maar wat je over. Dat is de pizza kruiden. Wat? Is dat pizza -kruiden? Ga je daarvoor of uh, weet je nog veranderen? Um, ik krijg voor dat pizza kruiden. Waar is, het... nou, waar is mijn maag? goes is natuurlijk goed, maar. Je houdt, het ah, bij... Je houdt het... ja. bij pizza kruiden? Ja. Fout. Yes! Oh. Zo, nummer 2 voor Fabienne. Oh even een lachje bekend. Dan zie ik niks. Oh, dat is heet. Jezus. Even zo, dat er nog steeds niks kan zien. Nou, zullen we even stoppen? <laughs> Jawel. Ja. Oké. Uh... De tweede, ja. Ik wil trouw dit niet, hè. Ik hoor een gekker Ja. Ik hoor ook niet. Fabienne gaat nu uh, dit krijgen. Ja, wat is dat. Ja. Nee. Nee. Mooi. Auw, mijn geen <jonte>. Een <laughs> Heb je net iemand? Dat is zout. Hey! hey. Ja! ja. Goeie. Ja, maar één dat die bak spuur! Leg anders even een doekje mee, dan kan ze een doekje, iedereen even een doekje pakken. Nou, nu moet ik ook een punt scoren. Dan leg je even een doekje voor hen. neer. Kijk, dit is toch pizza-kracht? Nee, dat maar geen pizza En ook even een bakje, zodat je als je nee, krijg... keer kunt uh, uitspuren. Jullie... Dus Krijgen we aan het einde? Jullie kunnen, jullie kunnen straks... Wat, uh, hoezo het einde? Krijg we aan het einde te zien wat het allemaal is? Ja, ja, ja. ja. Okay ik ben vooral benieuwd naar die eerste die ik had wat dat was maar, voor mij smaakt echt naar naar het zeg maar naar pizza kruid dat uh, Olandria of niet hoe heet het nog Oregano. ja toch? nee mm. hallo kunnen doen is ook nee een bakje. nou je uh, even als je, je je hand even voor uh, doet op tafel nee, dan zie je, je dat er een doekje is bij je, je. dat is een doekje oh, daar ja. kun je straks of je mond of even een beetje in uh, doen uh. Als ja, okay. het te erg is. Okay, ja. Goed, uh, Evi gaat voor haar tweede keuze en dat is... Dat is een gerecht. Dat is die. Of een ingrediënt. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, Evi, komt-ie. Nee! Wat is het? Is dit het pittig? Is dit pittig? Dit is, is, is ketchup. Ja. ja. Oh, dat ik dat zei, die ik die eet he? het elke altijd bij de dus Ja, Ja, Deel dus dat is heel makkelijk. En, heb heb ik zou gaan wijferen tussen curry of ketchup. Heb ik trouwens die ene gehad die uh, jij uh, uh, wel lekker? wou? Nee, nee, nee, nee. Dat ga ik niet, Eh uh, Fabienne gaat nu voor <laughs> haar derde. Dat is in dit geval is dat deze. Uh. Die. Mm. Oh, ik ben zo benieuwd dat het in... is. Nu nou het niet van die mythe hapjes is, man. Ik <lacht> moet <lacht> bij jou moet die lepel schoonmaken, hoor. Evi doet gewoon de hele lepel. Nu uh. nog een keer? Ja, mond open. Hup! Uh. Op en op in het taal. Ja, ik praat bijvoorbeeld tegen Sprakkie of zo. Het is wel saus. Oh, nee, dit een... Ja, maar wat? Het proeft naar. Alleen kan proef het naar curry. Maar het is wel heel pittig. Dus waar ga je voor? Maar het kan ook chili zijn. O, ja, ik bedoel, ja, dat pittige en okay. saus, weet je wel? Ketje. Nee. De... van de barbecue saus. Nou, wat wordt wat je keus? Oh, pittig. Die, ehm. Um, um, Curry. curry. Oh, dit wordt pittig! Curry? Nee. Wat dan? Ja, nee, ja, nee. Ja, nee Ik doe die, die, die pittige saus. Sandal. Nee, curry. Curry? Ja. Curry is goed. Ja. Oké. Oké. Waarom is het zo pittig? Dan komen we okay. bij uh, nummertje 4 voor... Of uh, nummer 3 voor... Evi, dat wordt dit, Dit ditte, ah deze, ah ja, deze. Ja, maar dit is nou, dit is nou Evi. Ze heeft dan nu van die goede dingen. Ja, maar dat was. Het. Ja, dus is <laughs> Ja. Ja, ja. 2, 2, telt toch? Ja. Fabienne. Ah, pardon. Sorry. Uh, ja. Fabienne krijgt de volgende. Dat is dit, dat was nummertje 6, haar eerste gekozen nummer. Ik vertrouw het nu al niet, hè? Gewoon. Nou, hap hè, anders le lekker het van de lepel af. nou eens gewoon. Is dat honing? Honing? Goed smaken, Noem. goed proeven. Als je een lepel gewoon helemaal in je mond doet. Ja, daar gewoon het hele ding in je mond. lepel in je, je Het honing. Is dat correct? Het honing. Is dat goed? Is dat jouw daadwerkelijke en definitief antwoord? Ja. Fout. Waarom yes. niet? Ja. Je moet die lepels beter Ja, want ik iets he, zuurs in elke iets even schoonmaken. Ja, maar hè? Evi, next. Ja. Yes. Evi gaat voor de nummer vier, dat Was is... Wat zijn die sambaldinges? Ditte. Nee, nee dat kan niet, dat zeggen. is niet spitter. pittig. Maar het hoeft echt een honing. Nou, komt die Evi. Ham. Dit is suiker. Jep. Jep. Drie, vier. Fabienne. Ja. We gaan naar de volgende. Nee. Yeah. nee de volgende. <tries> ja. Ik, van die ik, ik moet dit binnen. Is dat die? <laughs> nee, ik ben Nee. Ja, ik is nu over Sambol. Ze ik, ik, ik is nu over Sambal. Sambal. Sambal. Sambal. Nee, denk je? wel. Ik vertrouw het niet. Nou, mond open. Maar wel een klein beetje. Ja. Doe nou eens je mond open. <totstuk> <totstuk> Doe normaal. Hou het zo. Nou <totstuk> <het op>. Jezus. <totstuk> Wat zou het zijn? <totstuk> Bal. Oh, Fabienne, je kist alles over de tafel. Hé, <laughs> oh. hey, Fabienne, is goed. <hijs> Die hoopte ik dat je kreeg. Goed, come on. Ik wil nog op. even normaal. Nu ben ik echt benieuwd wat het was. Ja, sambal. sambal. Oh, sambal. <coughs> is dat vies? Nee, maar het is wel pittig. Oh, oh nee, maar mama, toch is dat een brand. Je hebt toch water voor wil. Nee, nee, maar dat is leeg. <laughs> Kom komt nu Er Het er niks mee, je spuwt alles ook uit. Ja. Ja, dan het ik al. Nou, uh, Evi, uh, het volgende nummer. Dat wordt eh. Uh, het staat voor de drie. Ik vind het echt niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Ja, ja hallo. Leuk. Ik heb tot nu toe allemaal smerige dingen gekregen. Behalve die zout. En dan dus staat mijn hele ja? tong in brand. Is er ook 10.000 pepers eeuw, op? Eww. Gaat het Dit is kaneel. Ja. Ja. Oh, gras. Eeuw. <tops> Dit is zo droog aan je geheim, Ja, zeker. Dit is dat zo pittig aan je tong. Ik mm. heb echt het gevoel alsof ik nu 10.000 van die hete pepers op heb. Ik heb nu echt zo gevoel dat ik. Nou, we geen gaan jaar... naar de. Ik geen water meer heb gedronken. De volgende voor Fabienne, Hoeveel dat is. Nog? Die. hebben we er nog? Hier we er nog twee. Oh my god. Dat is die. Oh, zelfs mijn lippen staan in brand. Oh, ja. Ik hoop dat ik, ik, oh, ik... echt. Niks pittigs heb nog. Nou, dan krijg je even een. Uh... Is dit een goede? Is dit een goede? Die mond nou is open. Ik wil zeggen, als je als je neus... Uh... Oh, dat is pindakaas. Oh, dat is pindakaas. Ja, oh, die is goed. Ik wil pindakaas. Oh, ik oh, oh, oh, wil Nou, Evie. Ja. Ik ben echt zo benieuwd naar die eh uh, Deze. Oh, mijn lippen, gast. Dan word je 13. Het is nou een beetje beter door die... Door die um, pinnakaas. pinnakaas. Maar mijn lippen branden echt niet normaal. Ja, pinnenkaas neutraliseert dus allemaal ja. Mag ik ook even op mijn lippen dan? Nieuwe lippenklos. Oh, dit is oranje. Ja, is dus <laughs> ja, ja, is goed. Oh, nou Fabienne, jouw laatste. Dat is niet eens met water erbij. Het, uh, okay. De laatste voor uh, oh, ja. Fabienne is uh, dit. En dit is de uh, laatste voor. Evi is nog lachen. Is oh, maar ze kennen wel. Ik zo. Oh, oh. oh ik zo. Even een beetje. Maar zit aan de andere kant. Ja, Even gaan Mond open. Tot nu toe vind ik alles nog wel lekker. Of van binnen heeft al alles over de tafel gekatst. <lacht> Wat is het? Not? Wat is het? Wat nou, wat is het? wat is het? Dijk olijfolie sorry. Ja. Olijfolie. Ben blij dat Lekker. Goed zo. Oh, Evie, jouw laatste. als jij deze uh, ook raadt dan is het gelijk. Nee, maar Zij ik dat goed? Nee. Een, nee, twee, ik twee, sta twee, voor. 1, 2, 3 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, als je deze raad hebt heb je gewonnen, dan raad je hem niet, dan, uh, nee, maar <laughs> dan dit... hebben we nog een bonus nummer. Oké, okay. dan okay. raad ik hem misschien niet. Zeg, ik ben zitten, dat was het. Echt? Raad maar naar maar! Is dit marionetten? Nee, is dit marionetten? Ja, Blijf erbij? Ja Dat is fout Yes! Eeuw, dit is gewaansig! Nou, dan hebben we nu de bonusnummer, uh, bonusronde Ew. Oh hier nee, heb ik echt zin in Het bonusnummer, want het is natuurlijk gelijk nee. uh, geworden oh, nee. ik, weet, ik weet denk ik wat, het is knoflook Ja, je had hem al gezegd Ja, dat klopt, het is knoflook, denk ik Mia of Ja, weet ik ja, nu stinkt mijn hele mond nog met knoflook straks. Ja, ja mijn, lippen, mijn lippen. Nou, de bollensronde is, en, is uh, alle twee dadelijk, uh, denk ik die gaat even de lepels voorzien van. En dan uh, uh, mogen jullie de twee de lepel zelf oh. uh, vasthouden. Uh. Ik, heb gewoon, ik voel gewoon een stukje sandal. Je, je, je wacht even met de, het in de mond uh, steken. Dan uh, tellen we af. En dan, dan tellen we af. Even de ding en dan even dingen omhoog. Ja, laat even zitten. Even je dingen omhoog dan even? Ja. De... Ja. En dan, uh, dan tel ik af van 3 naar 1. Naar en dan na 1 mag je beginnen. Ja. 3, 2, 1. Ja. Mooi mensen! Dit wordt een call. Dit is een close call. Ik hou echt van Dit is een close call. Het is wel goed, het is wel goed dames. Mag ik Dank dan? je wel? Dankjewel. Ja. Zo, wat was die eerste? Die jij had? Ja. Je ligt eigenlijk de lijst. Oh god, monden. Als eerste had jij mosterd. Oh, ik dacht van zoiets. Maar Zout. Ik het maar Curry. Oh. Ik kan dat denk ik. al. stro. Je had sambal. Ja, mijn dames al ook. bij kaas. <laughs> en je had olijfolie. En even had peper, tomatenketchup, hagelslag, Pieper. suiker, kaneel, siroop en knoflook. Peper? Ja, ik dacht terug, knoflook. Hey uh, dames, maar uh, goed gedaan hoor. Oh, maar mijn mond is echt. Anders dat. maar ik vind het wel. Uh, <laughs> ik vind het uh, super. Ik voel serieus, als ik drink, voel ik gewoon een paar kleine stukjes sambal. <laughs> ik voel gewoon die stukjes sambal gewoon in mijn mond, hè? Fabienne, wat, wat heb je gedaan man, met je sambal? Nee. Nou, niet alleen met de sambal, Ik heb Ze heel die tafel onder te spuren. <laughs> je bent geen kleuter meer, Tom. kan denken denk je? Dat ik die sambal even lekker binnen hou. Ja. Nee. Bij water en doorslikken. Ja. Ik nou, dit was uh, de, de challenge. Uh, <laughs> ik ja. vond hem geslaagd. Ja. Volgens mij de dames ook wel best leuk. Duncan. Uh, <laughs> Wat uh, vond jij ervan? Nou, ik vond... Ik uh... helemaal stop! Nou, ja, lachen. Ja, ik vond het wel leuk. <lacht> dus, uh, nou, uh, ik uh, kijk wel uit naar, naar de volgende challenge. Uh, dit was uh, een challenge met, uh, met kruiden en met uh, wat uh, zoetigheid. En uh, in ieder geval uh, wat, zogezien, wat vloeibaardere zaken. ja! Uh, de volgende keer uh, ga ik... een in... Ik ga ik eens beginnen met wat, wat, wat vaster materiaal. Uh, bijvoorbeeld met, met, met fruit of met groenten of iets dergelijks. Uh, dus ja, uh, ik kijk er naar uit. Ik, ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Maar um, jij doet altijd zo, als Even een blauw duimpje. Als het goed is. Uh, en zo. Blauw duimpje. Abonneer op het kanaal. Dan zien we de volgende keer weer terug. Mensen goed. Jij doet het. Doe goed.